Papa, mama, Brian en Berber. Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein. Waar zijn we Berber? Uh, op vakantie. Zijn we op vakantiehuis. In het ja. vakantiehuis. En ga jij laten zien wat het is of niet? Nou, waar is alles? Kijk, wat wil je laten zien? Kijk! Oh, dat is mooi. Waar is jouw slaapkamer? Weet je dat al? Marsha, welke slaapkamer wil jij? Ga jij in die slaapkamer? Ja, even kijken hoor. Dus hier slaap jij en welk bed ga jij berberen? Wil jij het laten zien? Yo, een bandje, wat staat erop? En ja, laat jullie even deze kamer zien. Waar slaap jij? Op welk bed? Daar. Dit bed? Ja. Oké, okay. en waar is papa en mama's slaapkamer? Waar is papa en mama's slaapkamer? Daar. Hier. Oh. Je moet blijven, wat kan jij dan al? Je ziet het goed, we zijn weer op vakantie. Dit keer naar de mooie bossen op de Utrechtse Heuvelrug. We zijn namelijk op het Ginkelduin, een park van Molenkaten. Aangekomen op het park hebben wij de spullen uitgepakt en Brian wilde meteen zijn fiets gebruiken. Maar... Toen wij de spullen uitgepakt hadden, kon hij al helemaal zelf fietsen. Dat was wel een beetje jammer voor papa, want die wilde wij heel graag Brian leren fietsen. Jij ja, is laten zien wat je kan. Zo, hallo. Er ligt een zonnebril hier van jou, die is van jou toch, meenemen en we gaan zo naar de auto, naar de auto. Oh, zijn jullie al wakker? Jullie zijn toch wakker geworden? Je bent toch uit bed? Wat ga je doen? Oh, dat is niet erg. En jij Brian? Van de heuvel, laat eens zien. Hey! Wat is er? Die liefde is ver vooruit. Ga maar lopen. Nee, nee, de heide oh, oh. bloeit prachtig paars. Het uitgelegen moment om dit plekje van Nederland te bewonderen. Brian op zijn fiets en mama en Berber gingen lekker met de benen wagen. Papa ging meteen op het eerste bankje zitten en klapte zijn drone uit elkaar. Tijdens de wandeling kwamen Brian en Berber veel beestjes tegen, totdat Brian terug wilde naar papa. En dit deed hij helemaal zelf, over een afstand van 200 meter. Waar gaan we heen? Van de leren tuin Gaan we naar de leren tuin? Ja. Voorstokstaatjes van leren nee. nee. nee. Nou kom op uitstappen dan Hoi Waar zijn we? <klaars> Wat ga doe je doen? De uilen aangekomen staat er op dit bord. Oh ja. het bord. Gaan we kijken. De sneeuw al. wit. like in the verte. Kom ah. Ga maar. Die gaan we straks vinden. Die gaan straks vinden. Kom maar. De Het is wel mocht. omhoog. Gaan jullie maar lopen. Ruik je dat, Berber? Oh. kijk eens, Berber, hier zo. Get Kijk, zo dik. Vind het leuk, Berber? Jij moet moeten deze kant op. Ja! <laughs> plons, plons. Plons, plons. Stapjes. Op de... En Berber die heeft meer aandacht voor de plassen, hè? Ja. Dat? Ja, daar hoeven we niet heen. Kom maar. het zijn vissen. Ja, kom maar. Kijk, aapjes. Aapje daar op de berg. Jij de stokstaartjes in de dierentuin, Brian? Leuk hè? En jij, Berber? Ja, voor vond jij het ook leuk? Ja. En jij, dan, ja, mama? Ik vond het ook heel erg leuk. Ik okay, ben heel erg Als vermoeiend. We hebben een stokstaartje. Heb je een stokstaartje? Ja. Heb ik gezien, hè? Hey. Zeg nog even, waar gaan we eten? Ja, de meeste mensen herkennen het wel. We gaan Tatland eten. Waar? Tatland. Waar gaan we heen? Mama, waar gaan we nou heen, Berber? Naar nou, kinderdisco. Ja, waar ga je heen? Waar ga je heen? Papa kan niet zo hard rennen. Ah, wat? Wat? Wat? Wat? Ja, een schommel. Maar we gaan toch naar de kinderdisco. Oh nog een keer. Oh. Oh. Oh. Oh. Ow. Oma Romein de bel. Let op. Let op. Zo, luidde de bel van Oma Romein. Van papa's oma. Kom maar, kom maar. Duim. Kom maar hoger. Ja! <laughs> Dit was onze vakantie in de mooie natuur van Leersum. Wil je ook eens op vakantie bij Molenkaten Ginkelduin? Bekijk de website www.molenkaten.nl en waar we volgend jaar op vakantie gaan, dat zien jullie in onze vakantievlog van 2020. Tot de volgende video! De leukste familie van Nederland. De familie Romein.